Goedemiddag. Ik ben Dennis Financieel adviseur bij Heres. Uh, zoals jullie aan het weer al kunnen zien, dat het, uh, het wordt koud, regenachtig, blaadjes vallen van de bomen. Uh, en dat is ook het moment waarop vaak de zorgverzekering in beeld komt. Uh, Zo'n beetje half november zijn, uh, zijn de premies van de meeste verzekeraars bekend. Uh, en het loont ontzettend om de markt gewoon te vergelijken. Er is ontzettend veel concurrentie op het gebied, uh, gebied van de zorgverzekering, op het gebied van de premies, voorwaarden, dekking. Uh, wij van Heeres hebben een tool daarvoor ontwikkeld, uh, zodat we op basis van uw wensen het uh, ja, beste voorstel kunnen doen. Uh, wanneer u interesse heeft hè, in een vrijblijvend, uh, vrijblijvend voorstel, neem eens contact met ons op. Het verplicht u verder toch niet.